Dus daar zien wij ook heel duidelijk de groei op het gebied van content marketing. Een andere ontwikkeling die je schetste was dat bestaande search engines vergrijzen, noemde ja. jij. Wat bedoel je daarmee? Nou wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, Google, die wordt steeds minder gebruikt, zijn veel meer mensen bijvoorbeeld op YouTube gewoon videootjes gaan kijken. Ja, ja. Waardoor je ziet dat YouTube de nieuwe zoekmachine gaat ja. worden. Dan zal het Google worst wezen, want uh, ze zijn de eigenaar. Natuurlijk, ja, dat ja. maakt op zich niet nee. uit, maar, nee, nee, nee, maar, maar ja. je moet daar wel als merk van bewust zijn. Ja. Want je, hè, wij al adviseren nu dus ook merken ga echt goed nadenken over je YouTube-strategie en denk daar ook, valt nog wel wat veldwerk te want verrichten. Daar is nog heel veel te doen.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 ...additionele reiskilometers creëren. Ah, nou, meer zullen... mensen de trein in. Meer mensen de trein in, inderdaad, platgezegd. Ja. Dus, <laughs> uh, en dat, ja, daar hebben we natuurlijk een aantal...